Zeggen we maar dan? Fijne kerst en bedankt voor het volgen en... Hey, hallo familie Romijn. Papa Koetlaas hier. Ook namens ons natuurlijk een hele fijne kerst en een goed 2019 gewenst. Ik wil de papa van de familie Romijn hele fijne feestdagen wensen en een gelukkig nieuwjaar. En ik hoop dat je je kinderen goed blijft opvoeden. Ga zo door. Lieve kijkertjes, ik hoop dat jullie nog een euro, een euro hebben voor, voor uh, dat je het doodschetsfeest. We hebben allemaal dingetjes nodig voor een cadeautje. Ho ho ho, beste mensen. tijd voor bezinning, tijd voor feest, namelijk het kerstfeest. Ik wens jullie allemaal een gezegend kerstfeest. Doe een heel goed en vooral gezond, 2019. Wees ook in 2019 lief voor elkaar, kijk naar elkaar om. Ik, ik, wij, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik. wij wensen u fijne feestdagen en een leerzaam, onbezorgd, veilig en natuurlijk een gelukkig nieuwjaar waarin ik. we blijven samenwerken en Bewegen. Ik wens de familie Romijn een goed en gelukkig 2019. En tot en nog maar meer video's met Bukum. para. Ho, ho, ho, <lacht> En namens ons, Koor Elam uit de Bollenstreek, wil ik iedereen een heel vrolijk, gezellig, maar vooral vredig en liefdevol kerstfeest toewensen.